Hallo, Noortje hier van Verdienen met Video. Um, ik ben hier op het event uh, Reuzensprong van um, Laura Babliowski. en ik ben hier uh, om haar te ondersteunen bij haar videomarketing. Ik heb een blog geschreven uh, waarin ik ideeën met je deel uh, hoe je online video voor, tijdens en na je live event inzet. Um, dus organiseer jij live events zoals een workshop, een seminar of um, zo'n groot event als Laura. Um, en wil je weten uh, op wat voor manieren je video onderdeel kunt maken van je eventmarketing? Um, lees dan vooral eventjes mijn blog waarin ik 23 ideeën met je deel. En, um, nou, ik zou zeggen, als je binnenkort een event organiseert, heel veel succes. En uh, mocht je zelf nog goede ideeën hebben, laat vooral een reactie onder mijn blog achter. Okay. Event uh, reuzensprong van... Um, van... Uh, <laughs> ja, um, oké, okay. ja, ik ben een selfie aan het maken, een video.